No. hey Brabantje, hey Brabantje, kom maar. hey Brabantje. hey Bem Bem. Kom maar, Bem Bem. Oh Brabantje. Het gras is waarschijnlijk te lekker daar. Hé, hey, Bem Bem! Oh, Bem Bem! Kijk eens, Bem Bem! Oh, Bem Bem! Hé, hey, Brabantje! Dat is ook super lekker gras.